Hallo, ik ben Dennis Nuyens en werk bij het leukste consultancybedrijf van Nederland. Secure Consulting. Wij zijn al bijna 12 jaar specialist op het gebied van cybersecurity en privacy. Sinds 1 januari van dit jaar hebben wij ook een consultancy tak opgericht. Wat we hier doen is de parels uit de markt aan ons binden om ze te faciliteren met een prachtige carrière. Dit kunnen wij als geen ander, omdat wij een grote keur aan opdrachtgevers ...aan ons hebben gebonden in de loop der jaren. Om deze tak te versterken en te laten groeien... ...zijn we per direct op zoek naar een 360 Recruiter... ...die zowel de klantkant kan bedienen als de kandidaatkant. Wij vragen wel wat van de juiste persoon. We verwachten minimaal een hbo-opleiding, afgerond uiteraard... ...en twee jaar werkervaring als recruiter. Wij gaan voor een recruiter die graag veel geld verdient... ...een ijzige discipline heeft... En niet wegloopt van een moeilijk gesprek of van andere teleurstellingen. Maar vooral een echte winnaar met een can-do-mentaliteit. Als je het interessant lijkt om op deze prachtige locatie te werken, aan de gracht in Amsterdam, laat dan even van je horen. Wellicht gaan we snel in gesprek met elkaar. En wie weet is dit jouw nieuwe werkplek. Wellicht tot snel dus. Groetjes Dennis, Secure.